Hallo iedereen, groetjes uit Saraut, Spanje, want dat is waar we op dit moment zijn. We zijn op dit moment aan het lopen, want we gaan nu richting het stadje en richting het strand. En we dachten we openen gewoon lekker de vlog hier, want het is momenteel waar we nu aan het lopen zijn heel erg mooi. Ik zal eventjes een rondje draaien dan kan je het een beetje zien. Hier achter bij Tara is waar onze camping zit, dus dat gaan we ook ja, nog daar. jullie later laten zien. Draai ik verder. En dan heb je daar de zee. We zijn in het stadje aangekomen en toen we aan het lopen waren, toen uh, kwamen we jongens van onze camping tegen. Dus die hadden ons even een lift gegeven met de auto, wat wel heel erg chill was. Want het is wel een, beetje een stukje lopen vanaf de camping naar het stadje en naar het strand. Maar dat is waar we nu zijn aangekomen. We zijn net ook even dit winkeltje ingegaan hier achter me. Het heet 310. Het is toch wel een hele leuke kleding. Dus uh, dat is wel een leuke aanrader, denk ik alvast. Dus hier staan we verder in het stadje. We gaan eventjes ontdekken wat hier een beetje te doen en te zien is. En een eten uh, waarschijnlijk en een lunchje lunch, ja, en een ijsje misschien, dus uh, let's go! Zo, so, we zijn even een winkeltje ingedoken en ik ben wat spulletjes aan het passen, want ik zag allemaal leuke dingetjes en allemaal in de sale. Ik heb hier een playsootje aan, het is een beetje zo'n ja, zo zakjesmodel noem ik het maar, gewoon heel los. En die heb ik in verschillende kleurtjes gepakt. En ja, ik ben nog niet zeker of ik het ga doen. Maar ik vind het op zich wel heel erg schattig te zien. En dit is dan een uh, skortje. Dus zeg maar het lijkt op een rokje. Maar eigenlijk is het een broekje. Ik vind het wel schattig, maar het is allemaal net niet mijn ding, denk ik. Zo, so, we lopen nu heel even op de boulevard. We gaan even op zoek naar een eetentje. En we kregen net een gratis stuk. Het is het nectarina uh, uitgedeeld. Dus dat is echt super chill. En uh, hier zie je dus wat tentjes daar achter de zee. Zoals je ziet is het echt ontzettend druk. Maar het is natuurlijk ook zomervakantie. Larissa en ik hebben om drie uur een surfles. Dus dan gaan we weer de zee in. Dus daar willen we eerst even eten, want je hebt er wel wat energie voor nodig. Maar ja, ik heb best wel zin in. Ja, ik ook. We zijn uh, geweest. de tweede ook les. Ja, het ging wel goed gisteren. dus... En het is super leuk om te doen. We zijn even op een terrasje gaan zitten. We hebben uitzicht op de zee wat heel erg mooi is. En dit is het eten wat we hebben besteld. Tara heeft garnaaltjes in een jasje. Hier hebben we patatas bravas natuurlijk. Water con gas. Het zijn een beetje de enige dingen die ik nog uh, kan herinneren van Spaans. En ik heb hier een entrecote met um, paprikaatjes, wat frietjes. Dus het is uh, ons surfvoer. Ik hoop dat het gaat lukken. En dat ik zo meteen weer lekker op de golven kan. Mijn doel van vandaag is een soort van eerste poging te hebben om te staan. Want dat was gisteren niet gelukt. Maar wel. Dus uh, wie weet het me vandaag gaat lukken, ik laat het jullie straks weten. We staan in de schaduw. Want het is zo ontzettend heet hier allemaal. Maar het is tijd voor onze surflesjes. Dus we hebben onze wetsuit zo aan. Tara heeft hem hier mijn half hier. Yeah. En ik moet zeggen, ik vind het best wel een beetje spannend om weer het water in te gaan. Op dit moment zijn de golven ook niet zo heel erg hoog. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. Maar ik neem aan dat ze zo meteen wel komen. Ja, Ik heb wel zin in eigenlijk. Ik krijg straks weer een lesje. Hopelijk kunnen we weer rechtop staan. Ik weet niet zeker of we dit kunnen filmen voor de vlog. Maar we gaan even kijken of we het aan iemand kunnen vragen. Dat zou heel leuk zijn. Dus dit is het strand. En daarachter heb je het water. Het is, ik weet niet of het goed overkomt op de camera. Maar het is echt best wel mooi en blauw. Is het is in ieder geval geen grijze Noordzee zoals we in Nederland hebben. Maar het water is echt best wel mooi. En dan heb je hier zo'n heel mooi uitzicht met bergjes. En hierachter heb je een hele mooie golfbaan. Maar ja, daar doen we niet aan. Dus dit is het. Hallo iedereen, het is weer even wat later. En uh, we zijn weer momenteel op weg terug naar de camping. En als we dat willen doen, moeten wij minstens 420 traptreden op. Oh. Helemaal naar boven. Oh, je, kan zo echt... ja, je kan het niet echt. Zo stijl. Ja, je kan niet heel erg goed nu zien. Maar we hebben het gisteren gedaan. Het was aardig pittig. En we hebben net natuurlijk ook op de golven gestaan. En uh, het ging beter dan uh, gisteren voor mij. Maar de golven waren wel wat minder hoog, dus we konden er niet zoveel mee pakken vandaag. Het was niet het perfecte weer, zeg maar. En dus nu gaan we terug naar de camping en lekker haar wassen. En als het goed is, dan staat er straks een barbecue voor ons klaar. Dus dat is heel erg lekker. Maar we gaan jullie meteen nog even het uitzicht vanaf halfweg of bovenop laten zien, want dat is echt super mooi. Nou, we zijn net begonnen. Dit moeten we allemaal nog en nog meer. je uitzicht. Wel super mooi. We gaan door. Oh my god. Nou, we zijn er nog niet helemaal bovenaan. maar wel op een heel mooi uitzichtpunt. En dat is namelijk dit. Wel oh. ja, heel mooi om te zien. Hier zijn mensen aan het puilen glijden wat wel echt heel erg leuk is denk ik. En dan maak je zo het rondje af. En wij komen van... Daar beneden, wauw. Zo jongens, we zijn alweer eventjes verder. We hebben net uh, gebarbecued buiten met de hele groep en uh, onze batterij van de vlogcamera was op. Dus vandaar dat ik hem nu weer eventjes erbij pak. En ik zit op dit moment in onze tipi. Dat is een uh, super grote tent. Hij is echt heel erg chill. En ik zal je even het interieur laten zien. Maar uh, ik kan je alvast vertellen, het is een beetje een zooi. Dit uh, is real life natuurlijk. Ja, ik weet gewoon dat opruimen gaat nu even niet lukken. Maar ik zal je even laten zien hoe hij eruit ziet. Hier kom je dus binnen en um, nou, we hebben hier hier een stoeltje staan, een monkey, een narissa spullen, en dan hebben we hier een twee-persoonsbed. Super chill, moet je kijken hoe groot het is. We kunnen hier gewoon rondlopen, en dan hebben we hier nog een poefje, ja, borden en zo voor het eten en dat soort dingen, dus het zegt mega groot. We hebben hier nog twee lampjes naast het bed. En voor de rest heb ik nog een stekkerdoos meegenomen om de boel op te laden. En uh, deze lampjes hebben we dus zelf opgehangen. We hebben hier ook nog fairy lights, zodat we in de avond gewoon lekker licht hebben. Dus dat is wel echt super chill overnachten hier. Dat is echt top. En uh, ik zal je straks ook nog eventjes de buitenkant laten zien. En een gedeelte van uh, het kamp, of de camping waar we dus nu slapen. Dat is Sarouts Surf Village. En het is echt super gezellig. Dus dit is een gedeelte van de camping. En dit is dan ons plekje, dit is onze tipi. En uh, wij zitten hier helemaal vooraan. Dit is dan zeg maar een keuken, een skate ramp, uh, van die hangmatten en ook nog een barretje. En ik zal nu eventjes naar Larissa toe lopen. Larissa die zit namelijk hier. Hallo! Oh, heel veel geluid. Ik lekker even rustig ik heb een skateboard in mijn nek. <laughs> en uh, je kan even vanaf hier, heb je echt. Oh, oh. Het lag bijna in je nek. Bijna in je nek. En vanaf hier heb je dus een super mooi uitzicht. Daarachter is dus de zee waar we hebben gesurfd. En uh, ja, het is hier gewoon een gezellige boel. Dus dat is wel echt heel erg chill. Dus hier zijn we een beetje aan het hangen nu. En vanavond hebben we een disco party. Dus ik heb heel eventjes een rood wijntje besteld. En Larissa zit hier achter gewoon heel eventjes een foto's te werken, geloof ik. Oh nee, toch niet? Er is het instagram. instagrammen en uh, ja, dus het is zeer gezellig en uh, zoals je kunt zien ben ik volgens mij een klein beetje verbrand, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook nog geen make-up op gedaan. daar is het ook niet, dan doen we straks wel, dan zie je er niks meer van. Hier hebben we dus echt een mega mooi uitzicht, super chill en hier is dus de ingang van de camping. En als je erom draait heb je daar een campinggebouw waar je kan douchen en dergelijke. En de sunsets hier zijn echt super mooi, dus met een beetje geluk is ze vandaag ook mooi. Ik kan het straks laten zien. Lekkere Sunsetten. hè? Ja, gezicht sunset sister. Very pretty. Daar gaat hij. Doei, Zon. Goedemorgen, of hoe laat is het eigenlijk? Is het inmiddels alweer het is middag? middag? <laughs> Half één. Echt niet? Het is nog helemaal één oh. middag. Goedemorgen, het is nog net een beetje het begin of het einde van de ochtend en we zijn nu een paar dagen later sinds de laatste keer dat jullie ons op de vlog zaten, zagen. In een paar dagen dat we nu verder zijn zijn we nog wel een keertje uit geweest in het stadje wat verderop zit en daar hebben we een paar soort van vlogbeelden van waar we zelf niet gefilmd. Maar ik ga gewoon eventjes kijken of dat hier ingezet kan worden Dan hebben we duidelijk ook nog een beetje een impressie van. We zijn hier in een live uh, vlog. Ik ben hier met de vlog Ja. Van, uh... Uh, waar zijn we nu? Serhouds. Wow. Serhouds. En jij bent wie even voorstellen? Ik ben uh, René, ik ben ook vlogger, beginnend vlogger. Oké. Okay. En ik had een mooi kroontje op, maar die is helaas weg. Oké, okay, ondertussen zijn we nog steeds met uh, vlogger René, uh, Larissa en Tara en uh, Johannes. Jonas. Jonas! Ja, ja, dat zei je net ook al. Oké, okay. Tara wordt nog steeds even naar huis gedragen. Oeh, ja, heel goed. Oké, okay, hoe gaat het verder dames? Leg dat even uit. Hoe moet je verder vloggen? Ik weet het niet. Oké, okay, maar we hebben nu mijn Dus zoals je kan zien was dat echt super gezellig. We hebben heerlijke dagen gehad. We hebben ook nog wat lekker gesurfd. We zijn nog een keer op de surfplank blijven staan. Dus dat is helemaal top geweest. Dus ik moet zeggen dat ik op zich al mijn doel van deze vakantie heb behaald. En Tara en ik zijn gisteren trouwens ook nog naar een heel lekker uh, tapasrestaurantje geweest. Meestal eten we hier op de camping met iedereen. Maar we hadden ook wel heel erg zin om een keertje tapas te eten. Nu natuurlijk echt in Spanje zijn. Dus uh, daar hebben we niet gefilmd. Maar ik heb nog wel wat foto's van de paar gerechtjes die we hadden gehad. En alles was echt gewoon... Subliem! En ik zal eventjes het adres van dit plekje hier in beeld zetten, want het was een uh, echte aanrader. En om de hoek van het restaurant zat ook een supermarkt. Daar hebben wij gisteren een watermeloen gekocht. En die hebben Tara ik net helemaal opgegeten. Hij was trouwens echt heel erg betaalbaar. Zoals je kan zien is die echt wel redelijk groot. En deze was maar 80 cent. Is dat zo heel okay. erg chill? Oké, okay, iemand echt zegt dan het blokfluit. Blokfluit. We hebben ook nog wat andere goodies gekocht. Zoals deze, zak chips. Zit er zitten vier verschillende soorten in. Dus dat leek ons heel erg lekker. Uh, zure snoepjes. Nog Baby een zure so Babybel. Hier zit nog wat worst in van gisteren. De Thijnse tapas. Die hebben we gauw meegekregen omdat ze niet helemaal op konden. Er zit nog wat brood in. Er is nog een flesje wijn. Dus dit is onze food stash. Het zonje begint langzaam te schijnen. En iedereen zit buiten lekker muziek te maken. Dus ik zal straks eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Het is inmiddels al wat later en we zijn met een groepje aan de tafel gegaan. En ik speel voor het eerst de kolonisten van de Catan. Ik had er al heel vaak gewoon gehoord, maar ik heb er nog nooit zelf gespeeld. En we kregen honger, dus we hebben lunch besteld. Namelijk pizza. Er worden hier wat stukjes uitgewisseld. Dit is het spel. We spelen met deze twee. En Tara en zijn aan het winnen. Sowieso. Ja. En er maar zitten op, nog op, meer mensen lekker zit, te uh, genieten. Uitzo, het ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ben jij, zijn we klaar? Oké, okay. okay. ja, kan. <laughs> Ga er gewoon op staan. Nou, ik ben benieuwd, uh, hoe kan je, ik snap überhaupt niet hoe je erop kan staan. Wat? Op dat ding? Dat is niet waarom je het zou willen. Oh my god. <laughs> En zijn ook echt weer. Oh. oh. Ja. Nou. Springen gewoon. Hoe truc hier is dat? Springen om. Nee! Dit is poging nummer 3 van uh, Leed Vermaak op de camping. Hier wordt een beetje blokfight gespeeld. Oh, een beetje in het weer ingezoomd. Wow. En hij staat gewoon nog steeds. Ja, maar, een maar wat gaat doen. hij nou doen? Hij gaat draaien. Nee. We hebben net een busritje gemaakt en we zijn net uitgestapt, want we gaan lekker eten bij een restaurant met ze zeggen het beste vlees van Spanje. Op een lasagne. Ik dacht dat wij ook weer in die beeld zouden ja, komen. Ja, nee, nu wel, ja. Rens. Dit is het best vlees eten en van heel Sardes en van Verissa en van Grené. Kerkloos. Ja, dat niet, maar. <laughs> Here behind me, you have a couple of barrels filled with apple cider. Apple cider is typical Basque. It's called chut. It has a typical uh, way of drinking. You can't fill your glass all the way up. You have to just do a little bit, Um because if it stays too long in the glass, it will become really, really sour because the air is starting to. Uh, um het is aan het fermenteren, want het gaan verder Dus, excuse me, uh, all the not-Dutch-people Open the, uh, the tap, all the way up, it's gonna go like in the gutter And then you just go from down, all the way up Until you have a little bit of tchotch uh, in your glass And then you just drink that So um, Oh, what's that? Oh, what's And you just, uh, here. Oh, yeah. Bring it up. I don't want my and up het is lekker om te is lekker. Ja, het is lekker. Ja! Oh! Sweet peach. this is de basis. Wat een basis t-shirt. Gaat je Kijk ja. Ja, beetje... Hoi <laughs> hey allemaal, het is weer een nieuwe dag en zoals jullie zien zitten Larissa en ik op dit moment in een trein. We gaan namelijk een dagje naar San Sebastian. We zijn we heel erg benieuwd naar. Het schijnt echt een heel leuk stadje te zijn. Wow. En uh, ja, we hadden heel erg zin om even een uitstapje te maken. Dus waarschijnlijk een beetje shoppen en eten. Kijk, we zijn dus nu onderweg. Het zou iets van 20 minuutjes duren. En we zijn gewoon heel erg benieuwd wat deze stad uh, te breken. Te, breken. Ja. te, maar, ja, te ja, te bieden. heeft. Nou, we zijn net aangekomen in San Sebastian. En ik had geleerd online dat de inwoners het hier ook wel Donostia noemen. En het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik moet zeggen dat het een beetje um, Franse invloeden heeft. Want het lijkt best wel op Parijs omdat er heel veel van die uh, huisjes, van die kleine balkonnetjes hebben. Dat lijkt ze echt heel erg op en verder is het volgens mij ook wel echt heel erg groot. Dus we zijn nu gewoon even lekker aan het rondlopen. En uh, we gaan zo meteen, op, het is in ieder geval het plan om naar de Loof te gaan. Ik had gezien dat het een, uh, een leuk plekje is en ik heb best wel honger. En dat zit aan het water dus dat lijkt me ook wel heel erg mooi. Kijk, dit is een beetje wat ik bedoel met Parijs. Al die kleine balkonnetjes die daar zitten. Het ziet er echt wel heel erg mooi uit. Ik weet niet of jullie hem kunnen horen, maar we staan nu in Oyshow. Dat is deze winkel hier. En ik ga even wat items passen. Wat BH's, sport BH'tjes. Twee badpakken en een shortje. Ja. Zo, ik heb net een sportbroekje en een crop top, of eigenlijk BH is het, uh, gepast. Ik vind het wel heel erg leuk. Kleuren zijn nu even iets anders dan in real life. Het is eigenlijk wat meer koraal. En deze heeft ook nog zo'n binnenbroekje. Dus ja, ik vind het wel heel erg mooi. En ik heb nog heel veel andere dingetjes om te passen zoals je ziet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo, we zijn en we gaan zitten. En we zitten nu bij de Low. Het ziet er echt heel erg hip uit van binnen. En dit is wat we hebben besteld. We hadden online gezien dat de banana bread echt heel erg lekker is. Dus die hebben we genomen. Dus er zitten bananen in. Maar ook stukjes chocola. Dat zijn die donkere stukjes Echt super lekker. En dan hebben we ook nog een croissantje erbij. En ijs lattes. En we zitten hier aan een tafeltje buiten op de straat. Het is net ietsje cooler dan binnen. Ik kan het nou niet goed zien. Maar achter deze bus begint volgens mij de zee weer. Dus ja lekker uitwaaien en uitrusten. Oké, okay, ik weet niet zo goed waarom we dit hebben gemist, dus daarom doe ik nog eventjes een voice-over om het uit te leggen. Je kent vast wel tapas. Nou, in Baskeland, dat is dus waar we waren, daar heet het anders, namelijk Pinktos. Ik denk dat er rond een uur of zeven, uh, acht hapjes op de bar van uh, bars wordt gezet. Daarbij kan je een lekker drankje bestellen en een hapje en dan ga je dat gewoon lekker eten. En het is ook heel erg leuk om gewoon lekker op deze manier bar te gaan hoppen. Dus uh, wij wilden dat graag ook meemaken, dus dat is wat we ook hier aan het doen waren. We zijn nu op ons tweede plekje aangekomen en dit is nog een paar van onze hapjes we hebben hier wat uh, pepertjes. dit is een half afgeklopen stukje kip daar heb je hem echt uh, dit was een kaaskoket dit is iets met vis deze keer hebben we gekozen van colaatje en een wijntje want alles gaat misschien wel heel erg hard en uh, zo ziet deze plek eruit heel lekker gezellig druk en hier liggen weer alle hapjes klaar dus ik moet zeggen Super gezellig en lekker. En we zijn nu gewoon een beetje van barretje naar barretje aan het hoppen. Zodat we alles een beetje kunnen proeven en kunnen zien. Dus dat is wel echt heel erg gezellig. En hier deze straat ligt echt vol met allemaal verschillende winkeltjes. Uh, boutique's. Maar dus ook van dit soort hekkels waar je dus heerlijke pintels kan halen. Dus zoals jullie kunnen zien we zitten we weer terug in de trein. dag gehad, San Sebastian. Ik zou zeker daar nog een keertje naar terug willen, want er is nog heel veel meer om te zien en ik vond het ook gewoon een echte aanrader. En uh, ja, super leuk. Hallo iedereen, het is vandaag vrijdag. Ik ben net gedoucht, Tara is ook hier uh, net gedoucht en het is tijd om te gaan eten. En We hebben vandaag uh, lekker gesurfd buiten bij het strand. Het waren uh, vrij heftige golven. Ik heb echt extreem zout gehad vandaag, moet ik zeggen. Maar ik heb denk ik 1, anderhalf keer op het bord gestaan. Dus alsnog een geslaagde dag. Het is nu inmiddels 7 uh, nou, uur, half 8. Dus dat betekent dat het tijd is voor het eten. En we hebben vanavond barbecueavond. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken. En uh, lekker joinen in de rij voor de barbecue. En we hebben trouwens onze eigen spulletjes meegenomen. Maar er lagen ook al wat bordjes klaar. Dus ik heb, uh, dit is eigenlijk mijn setje. Dus ik heb hier een beker. Ik neem er nu wel even eentje mee. Bestekjes en ik heb ook nog een bijpassend bordje hieronder liggen. Oh nee. <laughs> nou ja, camping life, hè. Zo, dus hiermee ga ik gewoon lekker naar buiten en uh, gaan we eten opscheppen. Foodies. We hebben hier hamburgers, kipjes, mais in zalm. Super lekker allemaal. En dan hebben we hier de mais alvast klaarleggen. Nom nom nom. Ik heb een hamburgertje, wat sla, pasta en hierin een aardappel. Het oh, smakelijk. en daar had zalm, maar die heeft al op. En eh, sorry, ik was snel. En dessert, chocolade, chocoladesaus, fruit, appel, ananas en banaan en een koekje. Nou dat was onze Serhout surf vlog. We hopen dat jullie hem leuk vonden om te zien. We hebben in ieder geval echt een super gezellige week gehad. En ik denk dat dat wel heel erg goed is overgekomen. Laat me vooral even weten of jij op vakantie bent geweest. Of dat jij nog op vakantie gaat. En um, ja dan zien we natuurlijk heel snel weer terug in een volgende video. Volgende week. Doei!